dat ze macht is, maar dat zou het zijn. Een kapitein stroom. Stuur een voor de sukkel die de regels volgt. in de cruise stroomt, harde op zijn zijde. Ving een bitch in een traject. Met een vortex, gril uit. Bring out the world! Dus pak je fucking zwart, Hak iemands hoofd. Zet het op een paal. La, la, la, la. Als je iets nieuws wilt bouwen, doet je ouwe shit Slopen je kanaal, shit niet vertrouwen? verbrouwen Ouwe, kunnen nog, kunnen apperloppen laat staan Dat die mensen voor jou gaan sjouwen Presse afstand in, ga zo'n fountain Is van voor minstende jouwen had je geen shit voor jouwen Jouwen, jouwen, jouwen Pak <laughs> Fuck je fucking zwart, hak iemands hoofd Zet het op een paal, la la la la We are, we are, free. Veel de wetten die nu de Nederlandse burger beknellen zijn op basis van afspraken tussen landen. Een internationale aanpak voor de bescherming van burgerrechten is noodzakelijk. Ga stemmen en draag jouw steentje bij aan een open internet en het belang van jouw privacy en burgerrechten.